Als je met een budgetmaatschappij vliegt... dan weet je dat je niet al te veel service of entertainment aan boord moet verwachten. Maar toch biedt de ene maatschappij wat meer dan de ander. Vooral op het gebied van entertainment is er één maatschappij... die jou meer biedt dan andere budgetmaatschappijen. Hoe dat zit, vertellen wij je. Geen van de budgetmaatschappijen biedt entertainment aan boord. Hooguit een magazine van de vliegtuigmaatschappij. Behalve Norwegian... Norwegian biedt op al haar vluchten in Europa gratis internet aan. Zo kun jij onbezorgd blijven appen, mailen en video's van EU-claim kijken bijvoorbeeld. Hoe vermaak jij je op vluchten van Budget Airlines? En heb je nog tips? Vertel het ons.